Wat is nou die waarde van de campus in tijden van snelle technologische en maatschappelijke veranderingen? Dit alles beïnvloedt ook hoe de campus wordt gebruikt. Maar hoe ziet de toekomst eruit? Een toekomst waarin digitalisering niet meer los is te zien van de fysieke ruimte. En waarin de mogelijkheden van online onderwijs zich snel ontwikkelen. Deze vragen probeert Surf te beantwoorden in het innovatieproject Future Campus. Hoe ziet de campus er mogelijk uit in 2040? Samen met onderwijsinstellingen doen we een toekomstverkenning. In de eerste fase gaan we onderzoeken. Hoe kijken instellingen nu al naar de toekomst? Wat zijn de trends? En wat zijn de meest recente inzichten op het gebied van campusinnovatie? Die gaan we allemaal verzamelen en in de tweede fase gaan we toewerken naar conceptscenario's. Die gaan we met z'n allen valideren en dan gaan we toewerken naar een creatieve publicatie. Wil je bijdragen of wil je meer weten? Neem dan contact met me op of meld je aan voor de nieuwsbrief.